De klas van vandaag had een toets over MAVO-maatschappelijke vorming. Daarvoor mochten ze een klein spiekbriefje van zo'n 3 cm op 3 cm gebruiken. Vraagje 4. Bekijk de gegevens van de tabel heel zorgvuldig. Wat moet je dan doen? De vraagjes beantwoorden die daaronder staan. Een spiekbriefje is eigenlijk een soort van beloning voor de hersenen. Ze gaan eigenlijk leren om een grote hoeveelheid leerstof eigenlijk heel compact te maken. En door dat Daarover na te denken, hoe kan ik dat compact maken? Zijn ze eigenlijk al aan het studeren? In het begin was het absoluut niet efficiënt gebruikt. Aldoende zijn ze gaan leren: van ik moet dat eigenlijk ja, correcter op mijn spiekbriefje schrijven, op een goede manier, met een tekeningetje tussen notes of zo, zodat dan dat je het op de toets deftig kunt gebruiken. Het is niet omdat je een spiekbriefje gebruikt dat je het maximum op je toets gaat halen. Um... Er gaan altijd vragen inzitten dat ze, dat ze letterlijk kunnen schrijven wat er op hun spiebriefje staat. Maar heel vaak gaan ze moeten toepassen wat dat erop staat. Het gebeurt vaak dat ze eentje gemaakt hebben en dat ze achteraf zeggen ik heb het helemaal niet gebruikt want wat dat erop stond kende ik eigenlijk al. Zo leren ze leren.